want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. De Bijbel leert ons om tevreden te zijn ongeacht wat de omstandigheden zijn. De apostel Paulus schreef, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Tevredenheid is een besluit om blij te zijn met wat je al hebt. Helaas leren we meestal tevreden te zijn door een lange tijd in ontevredenheid te leven en uiteindelijk te zeggen, heer, ik wil niet langer op deze manier leven, Maar zo hoeft het niet te zijn. Je kunt ervoor kiezen om elke dag tevreden te zijn. Dit is meer waard dan alle materiële bezittingen die je in je hele leven bij elkaar zou kunnen verzamelen. Paulus maakte dit duidelijk toen hij in 1 Timotius 6, vers 6 schreef dat de godsvrucht, vergezeld van tevredenheid, een bron van grote en overvloedige winst is. Wat zal ons zeker gelukkig maken? Elke dag kiezen voor tevredenheid in de Heer. Tegen God zeggen, Heer, ik wil alleen datgene wat U wil dat ik heb is de enige manier om ware vrede en blijvend geluk te hebben. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik wil alleen wat U voor mij wilt. Net als apostel Paulus kies ik ervoor om in alle omstandigheden tevreden te zijn. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren.